Dag dames en heren, ook vandaag weer een dikke deken met bewolking boven Nederland... De zon die laat zich waarschijnlijk niet zien. Afgelopen nacht is wel de temperatuur net onder nul gekomen. En die bewolking zien we ook van bovenaf. Of beter gezegd, van bovenaf kunnen we Nederland eigenlijk niet terugvinden. Er zitten een paar opklaringen op de Noordzee. Daarachter zit overigens ook een gebied met uh, dikke bewolking en regen. Dat komt onze kant op. En ik ben bang dat die opklaringen, voordat dat regengebied onze kant op geschoven is, ook weer helemaal zijn dichtgeslipt. En zien we dan nog ergens opklaringen? Ja... We zien bijvoorbeeld het Sauerland en ook de hoogste toppen van de Ardennen voorzichtig boven het wolkendek uitkomen. Want die bewolking ligt op een vrij laag niveau. Nou, hier zien we het ook allemaal heel mooi terug. Een dikke grijze wolkendeken boven het continent. Op de Noordzee en de Atlantische Oceaan, daar zitten opklaringen. Dat krijgen we morgen mee te maken, dan zien we uiteindelijk weer eens de zon doorbreken. Maar voor het zover is, komt deze band met bewolking en ook enige regen onze kant op. En ik zei het al, de temperatuur is onder nul gedaald afgelopen nacht. Komt vandaag maar langzaam in de plus uit. En dat betekent dat we zelfs rekening moeten houden met wat winterse neerslag in een deel van Nederland. Vanmiddag nog niet... Dan dus veel bewolking, een lokale opklaring, temperaturen die in een smalle kustzone nog wel op 2 tot 4 graden uit weten te komen dankzij de naar zuidwest gedraaide wind. Maar in het binnenland komt die temperatuur waarschijnlijk maar net even boven nul zo aan het eind van de middag of aan het begin van de avond. En misschien dat er in het zuidoosten wel plekken zijn waar het nipt blijft vriezen. Nou, dan komt vanavond vanuit het noordwesten die bewolking met regen onze kant op. Dan zien we in de kop van Noord-Holland de temperatuur alleen maar verder oplopen, 5 of 6 graden. Boven nul. Dus daar valt natuurlijk alleen regen. Landinwaarts is het allemaal wat killer. En in het uiterste oosten en zuidoosten liggen de temperaturen zelfs nipt onder nul. Daar is het in eerste instantie nog droog, maar later vanavond. En ook vannacht, dan krijgen ze daar met winterse neerslag te maken. In het gebied hier in het uiterste oosten en zuidoosten, daar zal af en toe wat natte sneeuw vallen. Of sneeuw kan een klein laagje van een centimetertje her en der blijven liggen. En er is nog een klein risico dat de neerslag vloeibaar is. Lichte regen en motregen En misschien bij temperaturen net onder nul voor wat ijselvorming kan zorgen. Alhoewel, het lijkt erop dat in dit deel van Nederland de wegdektemperaturen wel boven nul zijn. Dus op uitgebreide schaal Gladheid door IJssel, dat verwacht ik niet. Nou, vooral na middernacht valt in Limburg de neerslag gewoon als lichte sneeuw. Bij temperaturen net iets onder nul. En daar kan dan ook een paar centimetertjes sneeuw vallen op het nog reeds aanwezige oude sneeuwdek. Nou, dit is dan de weerkaart voor vannacht. Temperaturen landinwaarts rond of net iets boven nul. Nog af en toe wat regen. Maar in het zuidoosten valt dus af en toe wat lichte sneeuw. En ook morgenochtend kan dat nog het geval zijn. Maar verder is het morgen zo goed als droog. Af en toe breekt de zon door en de temperaturen komen duidelijk hoger uit. 4 graden in het zuiden van Limburg boven de smeltende sneeuw. Tot een graad of 8 in het noordwesten bij een wind uit noord- of noordwestelijke richting. En de komende dagen blijft het nog een beetje kwakkelen, want in de nachten ja, komt het toch nog af en toe tot lichte vorst. Overdag wat magere temperaturen. Maar vanaf zondag dan zien we dat de temperaturen omhoog gaan. De wind trekt ook aan en zo nu en dan valt er dan ook van tijd tot tijd wat regen. Fijne dag verder.